Functies en klassen in JavaScript. Waarom niet alleen klassen? Wel, zoals we zullen zien, is een klasse in feite een functie. Dit is de manier hoe dat we een klasse kunnen definiëren of declareren binnen in JavaScript. We beginnen met het class keyword, redelijk normaal denk ik. Vervolgens hebben we hier iets, misschien speciaal, de mogelijkheid om private member variabelen te declareren. Dat doen we door de naam van de variabele te laten voorafgaan door een hashtag en dat is een deel van de naam. De definitie van de constructor, die we constructor noemen en waar dat we dus die member variabelen gaan initialiseren. En vervolgens heb ik hier een instance methode waar we verwijzen naar die member variabelen via this, zoals we het ook bij objecten hebben gezien, we verwijzen naar het object zelf via this. Wanneer ik nu een nieuw object wil maken gebruik ik de new operator. Voor de klassepersoon, dat is ook de reden dat we een hoofdletter gebruiken, dat is de conventie natuurlijk. Hè. Um, eigenlijk roepen we de constructor op van die klassepersoon. Ik kan die get volledige naam gaan uitvoeren. En als ik vervolgens probeer om die private member variabele aan te spreken, dan ga ik een foutmelding krijgen. Die misschien niet al te duidelijk is, hè. private field must be declared in een enclosing class, wil eigenlijk zeggen, u kunt hashtag voornaam alleen gebruiken, Binnen in de klasse waar de private member variabel is gedeclareerd binnen die enclosing class. Maar dat is dus hoe dat we een klasse declareren in moderne JavaScript. Goed, wat hebben we hier nog? Wel, we hebben ook nog de mogelijkheid om getters en setters te definiëren. Dat kunnen we ook. En dat wil dan zeggen dat we in onze code, dat we daar voornaam, niet hashtag voornaam, kunnen aanspreken om een waarde in te vullen. En dat we ook die waarde kunnen opvragen. Bij p.voornaam is gelijk aan karen wordt de setter gebruikt. Bij console.log p.voornaam wordt de getter gebruikt. Mensen die uit een C-Sharp-omgeving komen, die kennen dit concept. In Java is het natuurlijk iets anders, maar in C-Sharp is dat ook wel redelijk goed bekend. Wat kan ik nog wel doen? Ik heb hier een object p gemaakt. Wel, ik kan daar een gemeente aan toevoegen en wanneer ik de structuur van p bekijk, dan zie ik dat die niet alleen een hashtag-achternaam en een hashtag-voornaam heeft, maar dat er ook een gemeente bij is gekomen, dat is eigen aan objecten binnen in JavaScript. Daar is wel iets aan te doen. We kunnen objecten sealed maken, want standaard zijn objecten dus extensible. Dat wil dus zeggen dat ze zijn uitbreidbaar zijn. Ze kunnen groter gemaakt worden. We kunnen extra properties gaan toevoegen. Maar met object.seal kunnen we een object verzegelen. Zorgen dat er geen properties of methodes meer toegevoegd of verwijderd kunnen worden. En dat kunnen we gaan doen op deze manier. Binnen in de constructor kunnen we dat object gaan verzegelen. Belangrijk wanneer u die code wil gaan gebruiken, dat is dat u use strict gebruikt. Dat is eigenlijk altijd belangrijk in JavaScript, maar als u dat niet gebruikt, gaat u geen foutmelding krijgen. Het object zal wel verzegeld zijn, maar u gaat geen fout krijgen dat u niks kunt veranderen. Goed, als we dat een keertje gaan proberen, denk eraan, hè? object P is nu sealed. En wanneer ik nu probeer om die gemeente lier toe te voegen, ga ik een type error krijgen. Cannot add property gemeente object is not extensible. Als ik ga kijken wat er gebeurd is, zie ik inderdaad dat die gemeente er niet is. Um, als ik geen new strict had gebruikt, zou ik die foutmelding niet hebben gekregen. Naar mijn bescheiden mening is dat iets voor OO-puristen. Mensen die vinden dat alles strikt object georiënteerd moet zijn. In mijn persoonlijke mening is JavaScript een dynamische taal en is dat geen taal zoals C-sharp of Java. En ik vind het eigenlijk niet echt nodig. Maar wanneer u een OO-purist bent, dan weet u meteen hoe dat u JavaScript nog meer kunt laten gelijken op C-sharp of op Java. Maar laten we eens kijken wat er nu achter de schermen gebeurt. Want, zoals ik al een paar keer heb aangehaald, denk ik, Klaas ja, is in feite syntactic sugar. Het class keyword is iets wat C-Sharp-programmeurs en Java-programmeurs eh, zich beter op hun gemak laat voelen, want dat is iets wat ze kennen, terwijl JavaScript eigenlijk zo niet werkt. Goed, dus dit is mijn klassedefinitie op de moderne manier. En dit is hoe dat het er vroeger uitzag, zoals de klasse vroeger gedeclareerd. Voor het gebruik van de klasse was er vroeger niet echt een verschil, want dat new keyword dat bestond dan in ECMAScript 3. Dus daar is niks speciaal. Maar zoals u kunt zien, de definitie van de klasse, dat gebeurde blijkbaar, dat kan nog steeds gebeuren natuurlijk, maar dat gebeurt blijkbaar met een functie. En die get volledige naam, dat was via persoon.prototype. Dus daar is wel iets anders aan de hand. Goed, hoe zit dat dan? Wel, wat is dat dan wanneer ik zo'n functie persoon declareer? Um, wanneer dat, dat een, een constructorfunctie is. Laten we die beginnen met een hoofdletter, maar dat is gewoon conventie. Elke functie kan gebruikt worden als constructor. We zien natuurlijk wel dat dit een speciale functie is door het feit dat we dat dis-keyword hebben. In een gewone functie zouden we die dis normaal niet gebruiken. Goed, wat gebeurt er wanneer we zo een functie maken? En voor alle duidelijkheid, dat geldt voor elke functie. Dus daar is deze functie niet speciaal, hè? Wat gebeurt er wanneer we een functie Wel, wanneer we de structuur van die functie gaan bekijken? Dan zien we dat zo'n functie een prototype heeft. Een function is een object met een property prototype. Verwar dat niet met de dunder proto die we al gezien hebben. Dunder proto, wat is het prototype, of wat is de dunder proto, zal ik zeggen, van een functie? Dat is het function, dat is de function. Elke functie erft van function. En vandaar dat elke functie een apply, een bind en een call uh, methode heeft, omdat we daarvan overerven. En dat function object, dat erft over van object zoals we dat vroeger ook hebben gezien. Dus hetgeen wat een functie speciaal maakt, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste heeft die een property prototype, belangrijk voor zo dadelijk. En ten tweede is de dunder proto, is dat een function en niet object. Dat is het verschil tussen een functie en een gewoon object. Goed, laten we eens een keertje kijken hoe dat dan verder in zijn werk gaat. Hè. Dus de functie is gedeclareerd. Vervolgens heb ik die new operator. Maar wat doet die new operator? Wel, ik begin met een nieuw object p te maken. Dat is wat die new operator doet, een leeg object. En vervolgens, als ik dat eens ga bekijken, dat leeg object, dan ziet dat eruit als een gewoon object. Belangrijk om te onthouden, om in uw achterhoofd te onthouden, dat is dat we hier object zien staan. Het type is object. In de volgende stap ga ik zorgen dat de dunder proto van dat object, dat die gelijkgesteld wordt aan de prototype van de functie. Die speciale, niet de dunder proto van persoon, maar het prototype van persoon. En hoe ziet dan p eruit? Wel, dit is dat persoon tot prototype dat nu in p zal worden toegevoegd. En dat zien we hier dan ook. Dus wanneer ik p ga bekijken, zie ik hier dat dunder proto eigenlijk hetgeen is wat links staat. Wat u ook zou moeten opvallen, dat is dat het, dat het type niet meer object is, maar dat het type nu persoon is geworden. Dat is ook een gevolg van die verandering van Dunder Proto. Goed, in een volgende stap ga ik eigenlijk die constructor oproepen en ga ik dus zorgen dat de voornaam van P gelijk is aan Karen en de achternaam van P gelijk aan damen. Hoe doe ik dat achter de schermen? Wel, hier wordt dus persoon.call opgeroepen. Persoon.call is een functie waardoor dat de persoonfunctie wordt opgeroepen met als dis-object p. Dat is de betekenis van het eerste argument. En vervolgens volgen de argumenten die in de persoonfunctie gebruikt moeten worden. En het gevolg is nu dus dat mijn p-object van het type persoon een achternaam en een voornaam heeft gekregen. Dus het new keyword bestond al heel lang, maar als we kijken wat dat achter de schermen doet, dat maakt een nieuw object aan en stelt de dunder proto van dat object gelijk aan het prototype van de functie die ik achter new schrijf. En vervolgens wordt die functie opgeroepen met p als dis object om die properties voornaam en achternaam toe te voegen met de waarden karen en dame. Dat was de constructor. Als we nu eens gaan kijken naar de volledige klasse-definitie, zijn er nog drie dingen die we moeten behandelen. Ten eerste hebben we die private members, nog niet over gesproken. Ten tweede hebben we de instance methode, get volledige naam. En dan ten derde de getters en setters. Laten we beginnen met de private members. Dus als ik hier een const new persoon Karen Dame heb met een voornaam en een achternaam en ik probeer die hashtag voornaam aan te spreken, dan ga ik hier een fout krijgen. Hoe doe ik dat of hoe deed ik dat in de oude syntax? Heel simpel, dat ging niet. Private member variabelen zijn relatief nieuw en ze bestaan dus vanaf ES 2019 en vroeger was dat niet mogelijk. Vandaar dat het waarschijnlijk ook een syntaxfout is. Het is iets wat tijdens het lezen van het bestand wordt opgemerkt en niet tijdens het uitvoeren. Dus aan de uitvoeringsengine van JavaScript is er eigenlijk niks veranderd. Maar bij het lezen zegt men als we iets tegenkomen met een hashtag, dan kan dat alleen in de klasse zelf worden aangesproken. Dus private members in oude syntax, vergeet dat maar. De instance-methode, getvolledige naam, hoe zit dat juist? Wel, we zijn vertrokken van een functie persoon En hieronder ziet u nog hoe dat, dat object dan wordt aangemaakt via, uh, via new. Wel, hoe zorgen we nu voor dat die getvolledige naam, dat die kan worden opgeroepen op dat p-object? Ik ga die getvolledige naam toevoegen aan het prototype van persoon. Want, denk aan deze regel, de dunder proto van mijn object is gelijk aan persoon.prototype. Dus door get-volledige naam toe te kennen aan prototype, zorg ik er eigenlijk voor dat die mee in de prototype-chain van P komt te staan. Zodanig dat ik die kan gaan oproepen. Dus vroeger, als u geen class-keyword gebruikt, zorg ervoor dat al uw instance-methoden worden toegekend aan het prototype van de functie. Dan zijn ze meteen beschikbaar voor alle objecten die gemaakt worden of die van dat type van die functie zijn. slotte hebben we nog de getters en de setters. We schrijven die met een hoofdletter. Dat is belangrijk, want als we dat niet doen, als we dat met een kleine letter schrijven, dan krijgen we dit probleem, een call stack probleem. Als voornaam een kleine letter heeft, dan is in de setter dis.voornaam, verwijst die naar de setter en is de setter zichzelf aan het oproepen. Dus vandaar, hè, schrijf uw properties met hoofdletters. Maar goed, hier heb ik dus mijn, mijn properties hoe zorg ik ervoor in die oude syntax dat ik ook properties had? Wel, daarvoor gebruikte ik dit, object.defineProperty. Hoe werkt dat? Wel, ik begin te zeggen dat die property moet gedefinieerd worden op prototype van persoon. Net zoals mijn instance method ga ik mijn getters en mijn setters ook op het prototype zetten. De naam van de, proper, van de property is voornaam en daaraan ken ik een object toe met een get- en set-key de get- en de set-functie die we links ook zien staan. En vanaf dat moment kan ik die dus gaan gebruiken, kan ik zorgen dat ik een voornaam ga invullen en dat ik die voornaam ook ga afdrukken. Als samenvatting. We kunnen in JavaScript het class-keyword gebruiken om klassen te declareren, maar in feite is dat gewoon syntactic sugar voor een constructor-functie, waarbij dat methodes zijn toegevoegd aan het prototype. Wanneer we de new operator gebruiken, dan gebruiken we dat prototype, als uh, Dunder proto om ervoor te zorgen dat dus die verschillende methodes toegankelijk zijn. En voor alle duidelijkheid, heel verwarrend, prototype is niet gelijk aan DunderProto. We hadden misschien een andere naam voor moeten kiezen. Als we uh, extra functies nodig hebben, getters en setters, dan kunnen we die toevoegen aan het prototype van die constructorfunctie. En dan worden ze misschien meteen beschikbaar gemaakt voor de objecten die gemaakt worden met behulp van die constructor. Zo heeft u hopelijk wat meer inzicht gekregen in de werking van JavaScript wanneer we met klassen aan het werken zijn. U zult het misschien niet gebruiken, u zult altijd het class keyword gebruiken waarschijnlijk, maar het is toch wel handig om te weten wat er achter de schermen gebeurt, zodanig dat u veel beter kunt begrijpen waarom dat er iets misloopt bijvoorbeeld. Dus dat is voornamelijk de reden waarom dat deze presentatie is gemaakt.